Ik vertel u graag waarom u het beste voor EU-claim kunt kiezen voor het behandelen van uw claim. We hebben in Nederland de meeste ervaring op het gebied van passagiersrechten. Sinds 2007 zetten we ons al in voor gedupeerde vliegtuigpassagiers. In combinatie met onze unieke database en sterke juridische afdeling, heeft dit ervoor gezorgd dat wij een goede naam hebben opgebouwd bij de vliegtuigmaatschappijen. Wanneer u een claim bij ons indient, houden wij u op de hoogte van het hele proces via het persoonlijk online dossier. U stuurt alleen de benodigde informatie toe en wij doen de rest.